hier, Juviderm Volift, daar kan je vast heel veel over vertellen. Wat okay. is het? Juviderm nou, Volift is een, een, een product uit de Juviderm Range. Mm -hmm. Het is een hyaluronzuur en het, wordt, uh, ja, het is een product die ja, wat tussen Juviderm Volbella en Juviderm Volume in zit. Het is een wat gemiddelde hyaluronzuur met matig liftende effecten. Oké, okay. en waar gebruik je het dan voor? Precies, dus nou, je kan het niet voor volume. Gebruiken, maar gewoon voor de diepere rimpels, daar wordt het voor gebruikt. Oké, okay, duidelijk. Ja. En uh, mensen die het uh, gaan gebruiken, wat mogen die verwachten van het product? Nou, gewoon uh, dat het uh, ongeveer, net zoals elke hier de ronde, dat het ongeveer een jaar aanhoudt. Een jaar. En uh, uh, nou ja, dat, dat is het. Oké, okay. ja. nou mooi, heel duidelijk. Dan Prima. ga ik hem even samenvatten. Prima. Uh, want we hebben het over de naam: Juvide en <laughs> Ja, ik snap het hoor. Hier vind je een infolift en uh, dus het is een filler die met name wordt gebruikt voor gewoon de dieper liggende rimpels. Dat is het hè? Precies.